Hoi allemaal, ik ben Evelien, 22 jaar en ik studeer aan de Stenden in Leeuwarden natuurlijk. Ik studeer SPH en uh, ik ben uitgekozen om het gezicht van de Leeuwarden studiestad te worden. Waarom jullie op mij moeten stemmen? Zelf ben ik nog niet zo heel erg bekend in Leeuwarden, maar ik kan samen met jullie alle leuke dingen van Leeuwarden ontmoeten. De leukste feestjes, festivals, maar ook gewoon de mooie stad zelf. Dus stem op mij!